Bij het vaderschap had ik me altijd voorgenomen die ontzettend stoere vader te worden. Die met een dikke kaarsrecht getrimde baard met zijn Porsche 911 uit 1975 haalt hij dan zijn zoon in een maxi naar buiten en dan flaneert over de straten. Nu het vaderschap er is, blijkt de baard halverwege en de Porsche 911 nog geen velden of wegen te bekennen. Sterker nog, ik heb geen auto, maar ik blijf wel een stuk minder stoer dan ik had gedacht. Ik doe namelijk vijf hele kneuterige dingen als vader en nummer vijf is het meest beschadigd. De kruik. De zoon kan op prima op temperatuur blijven, maar toch warm ik elke avond nog een kruik op, zodat hij lekker warm in zijn bedje kan liggen. Pure verwennerij dus. In bed blijven liggen. Bij het dutje na zijn ochtendvoeding vind ik het heerlijk om naast hem te blijven liggen. Terwijl ik eigenlijk wel beter moet weten. De tijd is schaars met een baby. En elke minuut die ik in bed blijf liggen, is een verloren minuut. Ik krijg er gewoon stress van als ik er nu aan denk. Vragen stellen. Of hij honger heeft, of hij slaap heeft. Maar ik kan hem net zo goed de samenvatting van een Feyenoordwedstrijd vertellen, want snappen wat ik zeg, doet hij toch niet. Kinderachtige grapjes. Ik merk aan mezelf dat ik hem al voor de gek probeer te houden. Ik ga bijvoorbeeld net doen of ik op hem ga zitten. Puur om een reactie uit te rokken. Maar de enige reactie die ik van hem krijg is dat hij me net zo schaapachtig zit aan te kijken als voor het grapje. Hij heeft geen flauwe nul dat zijn vader nu al aan het uitsloven is voor hem. En dan nummer 5. Een verbaal belonen voor nutteloze prestaties. Ik betrap mezelf erop dat zodra hij een wind of een scheet laat ik hem beloon met goed zo jongen. Hé, hey, wat is er nou? Wat zit je dwars? Goed zo jongen. Als ik hier niet heel gauw mee ophoud, verwacht hij waarschijnlijk een staande ovatie van alle kinderen op de crash, zodra hij daar een scheet laat. Al met al ben ik me dus een illusie armer. Ik ben geen stoere vader. Misschien toch maar overwegen om die post te kopen.